Waar is die noodtaak? Hallo? Is daar iemand? Ik kan niet blijven, ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang. En de RTV-tip van deze week is voor het goede doel met de nooduitgang. En naast mij staan Henk en Henk van het Goede Doel. Hallo, ik zag de bewakingsbeelden van de Sint Janskerk in Utrecht. Kun je me daar iets meer over vertellen? Gewoon? Ja, dat, tja, een nacht. Ik zat er een hele avond en nacht op gesloten. Maar ja, deze ervaring heeft mij uiteindelijk een juweeltje opgeleverd. Hè? Dus ja, het is niet anders.